Ja, Edie, ja. waar zitten we? In een auto. Onderweg naar? moviepark. Ja, moviepark. Waar zien jullie bij het park. Ah, nou Edie, we zitten in het park. Kijk, hier ja. die grote hooi. Of een wow. uh, moviepark. En meteen op de achtergrond als Star Trek. Wordt echt een prachtige baan, toch? Zeker weten. Ik heb er zin in, ben er al een keer in geweest. Dus uh, daar gaan we nu heen. Wat leuk. Ja Boomba, kom we gaan weg Boomba. Oh nee! Oh nee, we zitten niet op Top Oh nee. Wow Eddy, voel het voelt echt alsof je in de studio loopt ja, hè? Ik heb het wel, maar ook. Zo, ik, nou ik ga heel misschien in die paar rijden Ja. Heel misschien. Dat is echt een heel misschien. Nou, nee, gaan eerst. Is dat het spookhuis Nee, dat is direct voor je. Oh. Dat is de akkerbaan. Oh, daar wil ik in. Maar ga eerst naar Star Trek. Nee, ik ga eerst in die indoor-achtbaan. Nee, we gaan eerst naar Star Trek, want die is echt heel donker. Ja, hier komt zoals een showtje. Maar we gaan eerst naar Star Trek. Ja, is goed. Let's go. Voor ons staat een van de nieuwste. Nou, hij staat er al best lang. Ik ben er ja. al in geweest. Hier staat hij: Star Trek. toch heet en daar gaan we nu in. Ik ga ook nog wat filmen van binnen. Is, is goed hè? Ja, ook niet sowieso. Nou, dit vind ik fantastisch. Ja, ik ook. Dit vind ik echt fantastisch. Mijn naam is Lieutenant Fabia De Luca. Nou, ik mocht niet filmen met mijn uh, dit op mijn hand. In de Operation Enterprise, ik ga voor nu denk ik overal met een harnas. Want als dat niet, ik, en anders doe ik ook gewoon mijn zak de GoPro. Die Want ik vind hangen. het een beetje flauw dat er als er een GoPro op zit, dat het dan niet mag. Maar als ik dit zo doe, wel. Ja, dat, dat, maar ik denk gewoon dat dat door die kracht van die achtbaan. Doet, daar ja, maar nu gaan we naar de hangende. De en daarnaast meteen de allerpijp Hoe heet die eigenlijk? Uh, dat weet ik niet meer. Ja. Eén ding, weet ik wel. De wachtrij is shit lelijk. Ja. Ja, Houd die jas, maar, jullie mogen daar wel En heel, misschien gaan we na de rit nog in de dit ding. Dus kom ja, maar. We gaan nu naar Van Helsing Factory. Ja, zeg even dat je bijna nergens kan filmen. Ja, ik kan bijna nergens filmen. Eerst mocht het wel. Maar ja, ik vind het best gek dat ik wel gewoon mijn handen aan mag laten, maar een koper erop niet. Dat vind ik best gek. We gaan nu naar Van Helsing en ik weet niet, ik ben er nooit in geweest, dus het is eng, want het is donker. Jij komt verder in, Eddy. Oké, we gaan eerst nog in Star-trek, kan ik natuurlijk niet in filmen. Dit is het kindergebied, um, daar, Wij gaan nu naar de nieuwste afbaan van het park, hè? Ja, de studio De studio tour. Dus ik ben hartstikke benieuwd. En hopelijk mag ik filmen dit keer. Uh, ik weet het niet hoor. Het echt toch... wel in die hangachtbaan. Dat je eruit. En die hangachtbaan lijkt me ook wel grappig gewoon. Oh, zo. Nou, maar Edie? Ja. hopelijk ik er bij het begin een meneer en dan kan ik vragen of ik kan filmen. Ja? ja? Oké. Okay. Zijn dit volgens mij Edis lievelingsattractie geweest van het park. de studio toe, hij was wel heel graag. Maar. Ja, ja ik weet niet, uh, Ik. Nee, opnieuw, opnieuw, opnieuw, opnieuw. Nee, nee, nee. Dit is geen fout. Ik sta eens verkeerd, ik sta eens verkeerd. Oké, okay, maar. We zijn dus net in de studio toe geweest. Ehm. Maar mijn lievelingsattractie blijft ook echt. Ik wil al zo graag, wil ik gewoon. Ik wil het hele tijd in zo'n soort. Hoe oh, heet het ook weer? Ja. Ja. We waren net in afwikkeling geweest. Dat is ook ja, achter ons zat gekke ding of zo. Oh, dat... maar wij, uh... Je mag dus echt nergens filmen in het park, dus je ga ook niet proberen om te filmen. Ja, sowieso. Sowieso met zijn GoPro, maar echt raar dat je bijna. Je mag geen ene achtbaan filmen. Het slaat nergens op. Nee, zelfs niet. Zie je die attractie voor? Dan gaan we vinden. Ja, Oh! Hey, die wil er al een hele dag in, Als je het eh, van Helsing Factory, we willen even van Helsing Factory, dus we gaan erin. Oké. Hey, Eddie ik daar nou. Houte achman, de eerste achman ter wereld. Ja, serieus, is echt er... Een pottenkraak. Nee, deze staat er bekend om. Ze, serieus. Dit is de ergste achteruit ter wereld. Hij doet zo'n vreselijke pijn. Deze daar ook. Wel... Ja, maar dat is hout Achten. Ziet hij Die is Echt? Is dat nou dezelfde de hout achteruit? Want... Hout achteruit? De dit. Ook al één deurtje open. En een zodat je Kapot slecht. Ja, ja. ja ik wil dat weet het ik... ik weet het niet. Maar... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik wij gaan in de stroefste achtbaan van bijna heel de wereld. Europa? Europa dit is sowieso de pijnlijkste achtbaan van Europa. En, en de dag is toch al bijna voorbij, dus nu kan we erin. Ja, zeker. Ja, kijk eens, zo ziet het er binnen uit. Lelijk. Nee. Nou, dit. Ja, dit was de review. Uh, ja, ik weet niet of ik het de review kon noemen. Ik heb heerlijke genoten van deze, een van de nieuwe achtbanen van het park. Um, en we zijn er bijna overal weer in geweest. Um, maar dit was de video, vond jij deze video leuk, deel deze met je erin en dan zeg ik later!